Hallo iedereen, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Wij zijn vandaag in Gran Canaria in Spanje en we gaan een kamertour doen. Oké, okay, de kamer is niet zo heel groot, maar jullie schijf, mocht je uitleggen hoe onze kamer eruit ziet. Is dat goed? moet ik dat uitleggen. Ja, jij mocht de kamertour doen, ik zal weer filmen. Maar vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. Yo, what's up, Oké, jullie gaan beginnen. Yo, ik ben benieuwd. En daar is Nathan. Draam Nathan. Okay, de dus een is uh, met water en met alcohol, alcohol denk ik. Ja. Mag ik alcohol, en nee. stoeltjes, en we hebben hier een mooie TV staan. Nee, dat is mooi, dat is leren. Is dit van papa? Ja, dat is ja. van papa. Oh, ik dacht al. En heb uh, je een Een brief die ik bij de voet heb gelezen. Dat is iets over de handdoeken, denk ik. Yeah. Oh my god. Doe rustig, Nathan. Doe rustig. Ik ben in bed. Ja. Ik ben echt kapot te lang. Ja, die is een beetje raar. Misschien. je, die werkt wel. Mijn naam. Nee, die werkt ook niet. Wil je eerst het balkon zien of eerst dit hier? Waarschijnlijk eerst het balkon. Maar misschien is dat het beste. Dat is het mooiste. Misschien moet je dat laten als laatste. Oké. Okay, Oké, we doen eerst even het gordijntje dicht. Oké, links of rechts. Hets. Wat? Oh, die komt mee. Hier hebben we eigenlijk een plek voor een computer, maar het is een plek in de kleerkast. Ah, de kleerkast. Eerst een kluis. Een kluis. En, en nog kleerkast. En wat... Wat is dat kapstok? Oké, okay, dit is onze voordeur. Oh, mooi. Die gaan we eigenlijk nooit gebruiken. Waar? Ja, dat Kijk. En nog wat langs het de de maar dat is niet zo heel belangrijk. Maar kijk hoe mooi. Oké, okay, deze dus echt wel leuk. Fancy. Zeepjes. Wow. Oké, okay, dat is dit dan. Dit. Dan eigenlijk... Nata, gaan naar buiten. Nata, kom komen alsjeblieft terug naar binnen. Oké, Nata. Nee, dat is die leeg. Nee, dat gaan we niet doen. We zullen het balkon laten zien. Okay. We zullen het balkon laten zien. Nee, nee. Ik moet daar eerst zijn. Daar mogen jullie pas. Oké, okay, Nata wil het balkon laten zien. En jullie ook. Oké, bij jullie kabel? Het is echt heel mooi uitzicht. En het ruikt hier super lekker naar eten. En Kijk hoe mooi dit is. buffet hieronder? Of ons, buffet voor We Ja. straks weer niet straks meenemen naar het buffet. Kijk hoe prachtig dit is. En ook jacuzzi, en sauna en alles. Wellness. wel Dan was dit de video. Ja, het is, er ja, voor, het is er echt heel warm eigenlijk. De begin, de begin van de vlog. Dit is de eerste vlog, dit is de eerste dagvlog. We nemen jullie nu straks weer verder mee. Maar dat komt in een andere ja, video. Ja, want je heb ik net pas gedaan van het vliegtuigje. Dus hopelijk vond je het een leuke video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef de video een dikke duim omhoog. En dan zeggen we doei. Ade.